gestart bent als hart boven hart, ja. met andere insiders van de cultuursector? Hmm. Ja, het is, um, ik denk de grootste noodzaak achter hart boven hart is, is dat gevoel van we kunnen niet meer elk op ons eigen eilandje blijven zitten Of zoals de ene dag de welzijnswerkers uh, op straat moeten komen en de volgende dag de cultuursector en de dag daarna nog een andere sector, ja dan... Probeer dat samen te gooien en probeer één, één verhaal verteld te krijgen. Of zo. Het zit in, ja. in een tijdsgeest en ik voel het ook in vele sectoren, zo die, die nood naar ja, uh, kunnen we voor wat dat bij ons mankeert uh, vermogen gaan halen aan, aan de andere kant. Wel, ik bedoel, creativiteit, verbeelding, Dus dan wat er vaak van de kunstensector wordt verwacht. En ook de kunstensector zelf voelt, van alleen gaan we het niet redden en daar, Ik denk dat het succes van hart boven hart, hè, met alle uitdagingen die er nog blijven, daar vooral uh, bestaat eigenlijk. Het, het plezier en het enthousiasme dat bestaat als, als je mensen samenzet. Um, we hebben zo onlangs een Samen-top gedaan uh, waarbij we zo de cultuursector hebben samengebracht met mensen uit het middenveld. En, en dat je merkt hoe, hoe diep het water nog lijkt te zijn en hoe groot het enthousiasme als je die brug toch kunt creëren als, als een kunstenaar met iemand van een vakbond praat en zeg maar bijna van zijn stoel valt dat je daar gewoon kan mee praten zonder dat hij tegen jou schreeuwt door een megafoon <laughs> en een pankarte in de lucht houdt. Zo. Ja, ja. Dat soort clichés over de andere kant die er bestaan zo daar. Mm -hmm. Ik denk als Harbo erin slaagt om daar meer bruggen te leggen dat we al heel veel bereikt hebben. Zo. Ja. Um, dus die verbinding is toch denk ik ons eerste, onze eerste missie en noodzaak. Um, en als dat dan een weerslag kan krijgen in welk, welk verhaal vertel je samen in, in een democratische ruimte. Um ja, jullie heeft, heeft het ook al meermaals aangehaald. Uh, dat denk ik, De bedoeling van hart boven hart is dat boven de politiek blijft, mm -hmm. blijft staan. Mm -hmm. En op zo'n manier denk ik, dan toch wel ergens wil wegen op het beleid. Mm -hmm. um, ja, ik denk... denk je probeert altijd zo te zoeken naar wat, wat was dan het succes van Occupy, wat, wat was uh, het succes van Wie De Boe, uh, hart boven hart daartussen. Uh, dat heeft toch veel te maken met een soort deficit die gevoeld bij politieke partijen. Ik denk waar dat zij zich nog veel bewuster van zijn dan wij. Um, en, en het hele idee van ja, partijpolitiek, er zal toch iets moeten veranderen denk ik. Um, en en enfin, dus, op een of andere manier voel je dat, dat het veel makkelijker is om mensen enthousiast te maken voor standpunten van Hart boven hart of activiteiten van Hart boven hart dan dat dat bij politieke partijen zo is. Als het op verkiezingen aankomt, dan is het wel duidelijk dat dat een heel andere machtsverhouding ja, ja, ja, ja. is. Ja. Um, maar ik heb op zich niets tegen politieke partijen ofzo. Ik, ik stel mij vragen bij een aantal principes waarvan dat je voelt dat die... Ja, soms tegen de geest ingaan van wat ze zelf... Dat uh, ja, dat dat soort monolithische dingen worden waar iedereen uh, hetzelfde moet vertellen. Ook al ben je er individueel uh, als aangesloten bij een politieke partij minder mee eens. Ja, ik denk dat daar, uh, ik denk dat daar een beetje de problemen ontstaan die mensen hebben met, met politieke partijen. Dus het gaat meer om die, om die foute principes dan om... Het gegeven ja, van een politieke partij op zich. Mag ik dan uh, de metafoor maken dat je dan eerder michelin recessent bent van de politiek die uiteindelijk voor een stuk... Hmm. ...dat Michelin doet door sterren uitdeelt aan restaurants en... Ja. ...bepaalde chef-kooks maakt en kraakt, hmm. bij wijze van spreken. Eerder in, in, in zo'n manier, bij wijze van hmm. spreken, op een constructieve manier, zo dan toch te wegen op het beleid. Het is dus denk ik een. Um, we doen zelden uitspraken over individuele politici. Mm -hmm. Tenzij dat ze het echte bond maken. Enfin, zo Theo Franken die kan wel eens vallen zo in onze communicatie. <laughs> um, of dat je mensen, allee, ministers aanspreekt in een functie, maar, maar ja, veel meer ja. denk ik in een. Eh, ze behoren tot deze of deze partij. Um, ja, een minister regeert ook nooit alleen. Die heeft ook met nee, een heel kabinetisch onder, onder zich. En ik denk dat wat we vooral proberen is. Uh, enfin, als het gaat echt over concrete cijfers, uh, gedetailleerde beleidskeuzes of zo, dan vind ik dat uh, middenveldorganisaties onder onze paraplu soms veel sterker zijn en dat, dat gesprek. En bedoel, armoede, uh, het netwerk tegen armoede is veel mm -hmm. sterker, denk ik, om, om het beleid van, uh, van de betrokken minister enfin, uh, geloofwaardig te te bespreken of, of te duiden. Ik denk wat hard hart probeert is veel meer een soort algemene sfeer te benoemen van ja. Um, ja, dat zijn de waarden die op dit moment aan het verschuiven zijn en waar we ons ja. toch wel zorgen moeten over maken. En dat je veel meer um, probeert dat, dat Tina denken, ja. Ja, ja, dat vind ik veel meer de strijd. Uh, die we aangaan dan ten opzichte van individuele politici ofzo, of die dan een score geven of je, je zoekt veel meer uh, ja, een uitspraak over beleid op zich denk ik en, en de waarden die daarachter zitten. Uh. Zou uiteindelijk me hart boven hart ook wel de indruk mogen krijgen dat het eerder zoiets zich weer wil bestempelen als links progressief? Uh -huh. Dat is wat we nu al... al, al, al, al, al straks meer een scheldwoord is dan iemand? Dan... Ja, um, wij gebruiken die term zelf niet. En dat heeft te maken met, als je zo, we hebben tien hartenwensen. Um, mm. Ja, die gaan van, uh, ja, van fijn stof tot uh, moeilijkheden om, uh, om je kinderen in de crash te zetten. Mm. Ik bedoel, het is niet omdat je tegen file bent en, en de economische, uh, of de ecologische negatieve consequenties dat dat mm. heeft. Ja, als dat allemaal links is, dan, dan ben ik heel graag links ofzo. Maar dan is ben ik het raar dat, dat mensen die zich niet links noemen, er ook niet zich zorgen over maken. Uh, dus er zijn, veel er zijn een aantal thema's, denk ik, die traditioneel gezien meer in de linkerhoek zitten. Um, maar er zijn andere die daar helemaal niet zijn, hè, waarvan dat je het gevoel hebt van, ja, het gaat gewoon over uh, wat vinden we vandaag samen belangrijk als mens, eigenlijk. Uh, en, en dat is het idee van hart bovenhart is. Dus, het uh, gaat echt over als we nadenken over hoe kunnen we vandaag uh, ons leven zo optimaal mogelijk samen leven. Um, daar staan wij voor en uh, uh, ja en het is jammer dat dat blijkbaar dan uh, links moet heten, terwijl ik denk van er zijn toch maar veel meer uh, die dat belangrijk vinden. Um, want het denk ik is ook al een initiatief dat ook wel even meegaat. Nu in 7 mei heb je de derde hm. grote parade in Brussel. Ja. Um, dus. Uh, nee, is, we hebben toen we het opgericht hebben uh, gezegd van het, is, het wil niet zo'n soort opflakkering zijn zoals nu uh, ja, de Boeddha was. En dat, dat vond ik heel veel uh, kracht eigenlijk toen dat, dat ontstond. Um, en bereikt heel veel mensen die wij nooit zouden bereiken, echt ook een, een jong, veel jonger publiek zo. Um, Maar je voelt als als je dat niet structureert, dat dat snel ook weer uh, neerflakkert. En, um, en we hebben gezegd, we willen zeker voor vijf jaar gaan. Um, en we zitten nu ergens half weg, uh, denk ik. En we bouwen iets meer, denk ik, dan andere burgerbewegingen uh, voor ons op zo dat traditioneel uh, middenveld. Mm -hmm. um, dus dat geeft u wat meer structuur. Dat, dat maakt het ook trager, denk ik, voor sommige mensen. Um, maar, mag um, ik zeggen, maar wel even. het, heeft, het heeft misschien ook wel zijn momenten nodig om bij iedereen duidelijk te worden wat jullie voor staan. Ik kan me best inbeelden, mm. weer al een keer iemand ja. die zegt dat vindt dat anders moet. Um, Nee, ja, je, je, het is alleen maar zin om, um, om bezig te blijven op het moment dat je het voelt dat je het verschil kunt maken. Ik denk waarom dat wij het verschil maken is net in dat breed verbindende. Um, en anders dan andere burgerinitiatieven gaat het ons niet over uh, one issue, maar mm -hmm. over veel tegelijk. Dat is, dat is de, soms de zwakte, maar ook de sterkte ervan. Mm -hmm. um, en dat momentum was er heel erg in het begin, over een like, nieuwe regering. Uh, mm -hmm. Die besparingen waren toen heel, heel hard een, een protestbeweging eigenlijk. Yeah. Op een bepaald moment ga je nadenken over je alternatieven en, en ga je meer voor- en tegen in balans brengen. Um, en vandaag uh, ja, denk ik dat we zo zijn we aan het moment dat we iets meer willen gaan uh, focussen. Toch. We hebben zo vier strijdperken, noemen ze, uh, vastgelegd. Waar dat we zo echt eens wel iets meer op de lange termijn en dus niet van uh, manifestatie naar manifestatie willen doordenken. En dat is dan uh, arbeid, waar je het idee van arbeidsduurvermindering gaat uh, verdedigen. Ongelijkheid, combinatie tussen hoe, hoe krijg je alle uitkeringen boven de armoedegrens, wat, wat ook gewoon in het regeerakkoord staat, uh, maar nog altijd niet het geval is. Dat gelinkt aan vermogensbelasting, echt over ongelijkheid die steeds meer kantelt. Um, Diversiteit is denk ik iets wat we heel belangrijk vinden, uh, als je voelt hoe hard dat die polarisering zich vandaag afspeelt van vluchtelingenproblematiek tot uh, ja, hoe samenleven met verschillen in onze steden. En het laatste is dan ja, cultuur, onderwijs, al, al die dingen die uh, iets minder ja, de harde thema's zijn, maar die ook cruciaal zijn in, in uh, dus eigenlijk als bottomline vooral beperken dat het middenveld tegen zichzelf eigenlijk wordt uitge uitgespeeld. Um. Dus we hebben het eigenlijk een beetje zo gespeeld met de pensioenleeftijd. Mm. Eerst gewoon de brave werkmens mm. en dan hè, de, de, de, de ambtenaren en dan de politie en mm. dan de brandweer. En ze zijn allemaal gaan betogen. en ze hebben allemaal waarschijnlijk even hard aan het kortste eind getrokken. Mm. Uh. Ja, je probeert een aantal dingen uh, samen te brengen. Hè. Ja. En, en, uh, ik denk dat dat redelijk uniek is in de geschiedenis van België, dat zo de syndicale, het syndicale protest zich linkt met mensen die anders misschien wel wat sceptisch staan ten opzichte van de, de strijdvormen die de vakbonden uh, hanteren. Daar zijn belangrijke verbindingen. Ik vind dat we nog verbindingen missen. Zo. Er zou nog, nog iets meer verbinding kunnen zijn tussen die strijd en dan de hele transitiebeweging bijvoorbeeld. Uh, en op zo'n parade komt dat wel allemaal samen, denk ik. Ik heb het daar meer over zo, onze jaarwerking. Um, zo, bij jeugd voel je ook van, um, de, die verbindingen kunnen zeker nog, nog sterker. Maar op zo'n parade wil je eigenlijk ja, alles en iedereen proberen daar samen te krijgen om dat signaal te geven van um, ja, een aantal basisrechten is, dat is, dat is het normale en vandaag heet het abnormaal. Zo. En dat is, dat is bijzonder vreemd en, en ook gevaarlijk. Uh, je probeert daar zowel een enthousiasme voor hoe het anders kan als een verontwaardiging over hoe het vandaag gebeurt mm. uh, samen te krijgen en dat uit we dit jaar door samen op een, uh, de langste tafel ooit in België denk ik uh, te kloppen die zal 800 meter zijn we hebben die zelf gebouwd met paletten het is ook een catwalk waar je kan overlopen ook als een zoektocht uh, naar mm. hoe kan je ja, andere creatieve vormen van protest uh, hanteren ik denk dat daar ook hart boven hart wel een bepaald verschil in maakt. in dat die creativiteit uh, voor ons heel belangrijk is. Dus uh, Wouter, dank u voor uh, deze Graag gedaan. Zondag, zondagnamiddag. Dat is mm. zeer aangenaam. Oké. Okay. En ja, voor iedereen die uh, zondag 7 mei In Brussel. Uh, de, de, de komende twee zondagen uh, is iedereen welkom. Uh, zondag 30 april op de grote omarming mm. in Antwerpen om drie uur. Op de singel en enfin, helemaal rond. Uh, www Plan -voor .be. En dan de zondag daarna, 7 mei, is er uh, de Grote Parade van Hart in Brussel. Uh, met de langste tafel ooit in België. En uh, zowel verontwaardiging als uh, voorstellen die wij doen voor, ja, uh, voor en het de grote beleid. De parade die start om die start om uh, 1 uur aan uh, Brussel-Noord. En dan gaan we samen naar de parade, uh, naar de tafel die. Uh, ...eindelijk opgesteld staat uh, ja, voor het Centraal Station, ver mm -hmm. enfin, van het Centraal Station tot aan de Kleine Ring. Okay. Uh, ja, welkom.